Dag dames en heren, vandaag hebben we twee soorten wolken. Stapelwolken, maar op grote hoogte ook wat sluibewolking. En de foto achter mij laat zien dat we deze sluierwolken soms ook wel vederwolken noemen. Nou, in dit voorbeeld is dat heel duidelijk zichtbaar. Het zijn onschuldige wolken vandaag, alhoewel vanmorgen vroeg viel er uit de meest dikke bewolking in het noorden nog wel een enkel buitje. De bewolking werd aangevoerd vanuit het noordwesten, ook relatief fris lucht, maar daar komt de komende dagen verandering in gebieden met echt hardnekkige bewolking schuiven richting Noorwegen en een hoge drukgebied, nu nog ten zuidwesten van Ierland gaat zich meer en meer bemoeien met het weer in onze omgeving en die buitjes die kunnen we nog zien hier vanmorgen in het noordoosten van het land het schuift allemaal naar Duitsland weg nou, is het niet helemaal uitgesloten dat vanmiddag nog een enkele stapelwolk in die hoek net aan tot een buik kan uitgroeien maar over het algemeen is het droog nou, wat gaat er deze week gebeuren hoge druk gaat het weerbeeld bepalen en uiteindelijk gaat de wind vanuit de het zuiden waaien, ook op grote hoogte en wordt de warmere lucht aangevoerd. De gebieden met bewolking en regen trekken dan ook richting het noorden van Europa. In onze omgeving en later ook ten oosten van ons bouwt een hoge drukgebied zich op. En daardoor is het bij ons voorlopig droog, zonnig en geleidelijk aan wordt het ook steeds warmer. En pas tegen het weekende zien we een aantal onweerstoringen dichterbij komen. Hoe dat precies gaat aflopen, dat zien we in de loop van de week wel. In eerste instantie gaat het weer opbouwen met oplopende temperaturen. We beginnen de week nog relatief fris, met temperaturen zelfs iets onder de 20 graden. Maar vanaf morgen komt er elke dag wat bij. En vrijdag of zaterdag, dat lijkt de warmste dag te worden. Want vanaf zaterdag neemt de spreiding in de pluim en dus de onzekerheid flink toe. Nou, wat neerslag betreft, in eerste instantie een paar droge dagen met ook veel zonneschijn. Maar zo richting het weekend en in de loop van volgende week... dan zien we dat er wel weer wat buienkansen zijn. Maar voorlopig, op korte termijn, staat er geen regen op het programma. Nou, vanmiddag dus misschien nog net in het oosten heel lokaal een bui. Verder zonneschijn, stapelwolken, En temperaturen van zo'n 15, 16 graden op de Waddeneilanden... terwijl het in het zuiden van Limburg misschien nog 21 graden kan worden. De wind die waait uit west- of noordwestelijke richting is veelal matig van kracht. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken. Krijgt de zon nog even flink de ruimte om te schijnen? Maar kijk naar de temperaturen: het begint al wel redelijk snel af te koelen. En vervolgens hebben we vannacht zelfs vrij lage temperaturen. Graadje of 6 à 7 in het binnenland. Dus weinig bewolking, ja, hooguit wat sluierbewolking. En morgen krijgen we de zon uitbundig te zien. Er staat bijna geen wind. Een hoge drukgebied ligt zo'n beetje boven midden Nederland. En de temperatuur, geholpen door de zon, kan wat hoger uitkomen: 20 tot 23 graden. Nou, als we dan verder vooruitkijken, woensdag bijvoorbeeld, ook dan veel zonneschijn en in een groot deel van Nederland in het midden, oosten en zuiden zelfs zomerse temperaturen van meer dan 25 graden. En nog verder vooruitkijkend in de loop van de week, ook donderdag is het warm, vrijdag zien we de temperaturen waarschijnlijk zelfs voor het eerst in het zuiden van het land oplopen naar zo'n 30 graden. En kijk eens naar de zaterdag, de zaterdag lijkt zelfs nog wat warmer te worden, zondag het risico op een onweersbui en waarschijnlijk ook enige afkoeling.